Het komt vaker voor dan we willen. Stakingen. Er zijn verschillende soorten stakingen en bij elke staking is de impact voor de passagiers anders. De rechten van passagiers verschillen per staking. Ik leg u daarom graag uit wat uw rechten als passagier zijn in het geval van een staking. De wet maakt onderscheid tussen stakingen van het eigen personeel van de vliegtuigmaatschappij en de stakingen van derden. In principe zijn stakingen van het eigen personeel in Nederland... Niet buitengewoon. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid voor de staking bij de vliegtuigmaatschappij ligt. Voorbeelden zijn stakingen van piloten of het cabinepersoneel. Mocht uw vlucht meer dan drie uur vertraging oplopen vanwege een staking van het eigen personeel van de vliegtuigmaatschappij, dan heeft u recht op een vergoeding tot 600 euro per persoon. Wanneer een staking veroorzaakt wordt door de luchtverkeersleiding, bagageafhandelaren of douanepersoneel, noemen we dit een staking van derden. De vliegtuigmaatschappij is dan niet verantwoordelijk voor de eventuele vertragingen en annuleringen. U heeft op dat moment geen recht op een vergoeding bij een vertraging van meer dan drie uur. Wat de omstandigheid ook is, mocht u een vertraging oplopen van meer dan twee uur, dan is de vliegtuigmaatschappij wel verplicht om voor u te zorgen. U kunt hierbij denken aan eten, drinken en een hotelovernachting, afhankelijk van de duur van de vertraging. Is uw vlucht geannuleerd vanwege een staking, dan heeft u altijd recht op een vervangende vlucht of teruggave van de ticketprijs wanneer u afziet van het reizen. U heeft alleen recht op een vergoeding als u meer dan drie uur later aankomt op de bestemming in het geval van een vertraging of als de vervangende vlucht ervoor zorgt dat u meer dan twee uur later aankomt in het geval van een annulering. Twijfelt u over uw recht op een vergoeding bij een staking? Vul op onze website dan uw vluchtgegevens in en wij geven u direct duidelijkheid over uw rechten.